Als je contact wil opnemen met de Google Support, ga je naar admin.google.com. Van daaruit klik je op Support. Typ een bericht, bijvoorbeeld hulp, en klik daarna op Volgende. Dan zie je de optie om alsnog contact op te nemen en dan kun je kiezen uit telefoon of klantenportaal. Vervolgens zie je het telefoonnummer plus een pincode die je tijdens de bellen invult. Op die manier krijg ik contact met de Nederlandstalige klantservice van Google Workspace.